Super leuk dat jullie kijken op deze nieuwe video. Vandaag is er een video over scheren. Dan zien jullie ook hoe mooi Blondie's hoofd is geschoren. En uh, laten we maar beginnen. Uh, gisteren heb ik uh, haar hoofd en haar benen geschoren. En dat zien jullie nu. Blondie is nat. Want ik heb haar net gewassen. Uh, het was heel erg druk daar. En ik wil natuurlijk niet mensen storen uh, met het filmen daar. Dus ik heb daar niet gefilmd. Sorry daarvoor. Blondie die is nu nat. En die zat nu even lekker op. Drogen. Ik deed de blondie haar bentjes gaan scheren. Dus ik ga de deze pakken. En ik heb spulletjes gepakt. De blondie staat er klaar voor. Ik ga eerst een mesjes vervangen. Ik heb deze er afgehaald. En ik hier een nieuwe. Ik wil niet dat ik strepen krijg. Maak hem mooi open. Dan leg ik het plekje hier in. Dan gaat deze er weer op. Ik heb deze ook van binnen even schoongemaakt. gemaakt. Tada! Gelijk gaan scheren. Nou ja, dat is eigenlijk niet zo, want ik heb hier ook nog olie. Ik doe hem altijd eerst even in olie. Dat die lekker glad blijft. En dat de mesjes goed blijven. Dat doe ik om. Ik denk dat als ik één of twee beentjes heb gehaald, dat ik dan hem weer doe in olie. Want dat is gewoon belangrijk. Zo, dopje weer op. En kan ik nu echt beginnen. Ik heb ook de bovenbenen gedaan, want dat mocht ik ook doen. Dus nu ben ik blij. Tadaa! Blondie wil ook even wat zeggen. Blondie, je bent klaar. Nou, niet dat, maar je benen. Voorbenen en de achterbenen. We zijn helemaal klaar. Um, morgen gaan we haar zo scheren. Dus dit helemaal. En dan gaat het beertje weg. Ja, want je bent een teddybeertje. Zo, hier is Blondie. Ik ga nu haar hoofd scheren, of proberen te scheren. Ik heb uh, op de voorkant van haar hoofd een hartje getekend. Niet het mooiste hartje dat je ooit hebt gezien, maar het is een hartje. En uh, ik begin met de zijkant. Daar ben ik al een klein stukje begonnen. oeps. En dan ga ik proberen om hier het hartje te doen om gewoon alvast te oefenen vanmorgen. Ik denk, ik weet niet of het gaat lukken. Ik ga het gewoon proberen en dan zie ik het wel. Blondie, wat heb jij nou op je hoofd? Heb je nou een hartje op je hoofd? Oh, hij is wel echt heel mooi. Nu ga ik uh, knortjes maken dat ik zo kan scheren zonder dat ik haar manen daar Ik maak het eerst even helemaal schoon, want daar kan de scheermachine niet tegen. Dan maak ik ook een vlecht in haar staart, huh? zodat ik ook haar staart er niet af kan scheren. We gaan nemen. even kijken hoe eng ze doen, maar ze geeft wel dit met er nog niet heel veel in. snoer, zeg maar, dat zij er nooit op gaat staan, ja. dus dat je altijd... klaar ja, hoor. Goed zo. Dus dat zij niet op de snoer kan gaan staan, dat je hem altijd eigenlijk even in één hand kan staan, ja. dat is makkelijk. dat de eigenlijk wil, loopt het allemaal een beetje zo. Ja, dan ja. doe je het even een Dus dan ga je ook een beetje met boogjes eigenlijk mee, want als je dan te veel die kant op wil, dan pakt hij het niet zo lekker. En dan straks hier, dan heb je eigenlijk altijd anders bij de kruinen, want dit moet je dan een beetje zo scheren. Mm -hmm. En dit scher je weer een beetje van die kant. Ja, en dat dan weer van die kant. Ja, dus het is allemaal een beetje, maar eigenlijk moet je altijd een beetje proberen om tegen de haren in. Met de flow mee, kijk dus hier gaat het nog een beetje zo en dan hier zie je dat het meer zo gaat. Ja. En het lekkerste is om te proberen zoveel mogelijk banen te maken. Mm -hmm. En daarna zeg maar, als je dan dus over die andere baan heen gaat, om net een beetje die baan mee te nemen. Ja. Dus dat je niet net denkt, nou dan ga ik net daarbij zitten, want dan heb je weer kans dat er een beetje haar blijft zitten. Ja, dat heb ik ook met het tondeusje gedaan, dat is ook een heel stuk makkelijk. Ja, ja. dat is ook makkelijk inderdaad. Dus zeg jij van, nou, uh, ik ga gelijk. Ja, ik wil wel. Ja, toch? <laughs> dus het belangrijkste is dat je niet denkt, ik ga lekker zo erin doen, maar je gaat gewoon, net als wat je met kleine tanden daarom meer bent dan ben, gewend, gewoon een beetje met, uh, uh, op zijn huid blijven, zeg maar. Ja, ja. Oké. Okay. Helemaal goed is het nog Zo aan. Ja. ja. Doe het ja, mooi. Ja. Ja. ja, hij Ja, hij beperkt heel erg. Dat is het. Uh, het is weer anders dan met een klein apparaatje. Ja, die geeft het zo, maar die nee. zegt zo, wow. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, nou, ik ga het meemaken. Daar gaat het hoor. Dat Daar gaat. Ze. Ik ben bang dat ik het verkeerd ben. Dat geeft niet, want dan uh, groeit het vanzelf weer aan. Ja, ja dat ga We proberen inderdaad het net zo plat mogelijk op de rij te gaan. En niet te veel. Het moet eigenlijk een beetje inderdaad vanzelf glijden. Heel ja, goed. Dus als je draf zit, moet je het eigenlijk een beetje vanzelf doen. Ik denk dat je de ook heel uh, kracht moet zetten. Okay. Ja, in het begin is het natuurlijk nog spannend. Ja, dat eigenlijk... Ik zou niet elke keer al die haren weg gaan halen, want dan ben je nog drie uur ja. bezig. Wat om te bedenken is dat we hier maken we meestal een puntje. En je moet even, denk ik, eerst bedenken waar wil je hartje. Want anders ga je namelijk zo heel lekker scheren en dan denk je net... Oh, dat hartje gaat niet ik, meer lukken. Ik wou hè? eigenlijk nog iets daar. Dus misschien kan je dat eerst doen en dan kan je daarna daar omheen scheren. Uh, ja, of je maakt gewoon een vierkant, dan kan je dat straks uitscheren. Ja. ja. Uh, ik denk hier, hier, zo. Ja. Nou, dan scheer ja. eromheen. er omheen. Scher je daar een beetje omheen. Dus dan zorg je even dat je je vierkant en kan je ongeveer, kan, nu kan je ook die banen die je hier maakt, zeg maar, kan je gewoon doormaken tot hier, ongeveer. Want ik denk wel dat je een zadeldekje wil. Ja, ik, ik doe nog. meestal gewoon iets kleins houden, maar wel dat hij net een beetje haar op zijn rug houdt. Dus dan ga je gewoon een beetje gokken tot dit punt, zeg maar. Ja. Thank you. Nee, ze is niet gewassen. Ze is helemaal geschoren en wel, Dus ik ga Blondie nu wassen. Oh, ik ga wassen omdat ze anders te veel kriebel heeft. En dat is gewoon niet zo fijn. Blondie is helemaal geschoren en wassen. Ze wil heel graag naar de stal toe. Dus ze is er een beetje klaar mee. Ik wil Evelien, Evelien heel erg bedanken dat ze mij heeft geholpen. En voor het lenen van de schermachine. Ik ga Blondie naar haar stal brengen en zie ik jullie heel graag zaterdag weer bij je